I'm right here with you. Hallo mensen, leuk jullie te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Ed is en morgen. En vandaag uh, ga ik op pad met deze nieuwe Ambu. Hij is nu helemaal af, vind ik. Uh, gemaakt door Beunhaas. Shout out naar hem. Linkjes naar zijn site, et in de beschrijving. En uh, ja, check hem zeker even uit. Ook een moderator op mijn uh, Discord. Uh, die ik uh, sinds een paar dagen of ja nu al een tijdje heb. Dus uh, of ja admin moet ik zeggen, zo geen moderator admin. Dus dikke shoutout naar hem en samen ook met Luc Glorious uh, Glorious Modding. Ja, hij is uh, ook een van de modder admins, sorry moet ik het goed zeggen. En uh, ja, super tof dus. Uh, bedankt uh, boys voor de ambi, et cetera. Ik uh, ga meteen even beginnen met de QA vragen, want ik ging ze net door scrollen. Ik zag dat er erg veel waren. Ik ga ze niet in beeld laten komen. Ik lees ze wel op. Uh, ik zal de uh, namen er niet bij zeggen, ik denk dat je, je eigen vraag wel kent, omdat ik ja ook gewoon 5, 10 dezelfde vragen heb. Maar goed, we gaan beginnen. Vind je het leukste? Ambulance, brand of politie? Als je wilt weten of het je vraag was, zet gewoon de reacties op nieuwe eerste scroll dan helemaal omlaag, want daar ben ik ook begonnen. Nou, ik vind, uh, ik vind ambulance het leukste, maar voor GTA 5 vind ik L, uh, voor ja, politie het leukste, omdat je daarmee het meeste kunt. En in het echt zou ik gaan van ambulance naar politie naar brandweer. Uh, ja, allemaal vanzelf. Uh, Weerste bedoel. Ja, Oké, okay. van wie zijn de uniformen van je collega's te maken? Uh, ik denk dat dat die betaalde uniformen zijn die inmiddels niemand te krijgen zijn. Of ja, inmiddels misschien gratis te krijgen zijn zelfs. Maar dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Hoe ben je op bedeeg gekomen LSPDVA te maken? Nou ja, dat was eigenlijk omdat ik ben begonnen met LCPDFR en toen nou ja toen kwam GTA 5, LSPD enzo en ja, dan kun je natuurlijk niet achterblijven. Uh, wat voor een opleiding heb je gedaan? Ja, verpleegkunde en daarvoor uh, wat was het? TL? Kader? Nee, niet kader. weet uh, heet dat? MAVO is dat geloof ik voor uh, sommige mensen noemen het MAVO. Uh, en nou ja, hier zei iemand. Ik denk als je zoveel tijd hebt, oh, tijd over hebt om dit soort video's te maken dat je geen opleiding hebt gedaan. Nou ja, bedankt jongen. Uh, shout out nou jouw video's en heel. <laughs> What the fuck. Oké. Okay. Uh, wat is je doel met YouTube? Ja, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik ga niet meer verder uh, van een doel 100k. Want ja, ik ben natuurlijk ook zoals jullie dus al weten van. Uh, uh, ben ik dus meer uh, nu bezig met. Uh, ja, met de de de opleiding, en, uh, de ja, werken zo. Dus ik hoef niet uh, uh, ja volledig YouTube te worden. We gaan naar de eerste melding. We Wat zei ze nou? Dat weet niet meer. We gaan gewoon A zonder spoed. Want het was geloof ik een elderly patient transport. Oftewel uh, een B-rit. Ja, dit is trouwens de post. Of ja, die ga ik gebruiken als post. Dat is uh, wordt bij ons in de clan ook gebruikt als post. Uh, even kijken. Was je liever een voertuig van de politie? Ja, dat is nog steeds wel de Touran 2016. Maar het wordt wel steeds meer de b klasse Want die vind ik toch wel... Oh nee, trouwens. Audi A6 moet ik wel goed zeggen, Audi A6 van de politie uh, team verkeer. en daarna komt Turan en daarna komt steeds meer de uh, hoe weet het weet dat ding nou, de B-klasse die komt er steeds meer toch wel uh, in de buurt en dan, uh, even kijken, nu moet ik natuurlijk rijden en mijn motelje kijken, dat mag niet deze vraag is voor, oh nee, wacht, we gaan even heel snel uh... hoe kan ik ook idee dit gaan doen, ik vind je... ja dat heb ik wel vaker gezegd dus... eigenlijk gewoon ik zat op, ik was op vakantie aan het kijken naar uh, mijn uh na filmpjes van de van LCP die ervaren toen dachten van ik ga ook GTA 4 kopen en dit soort dit dingen allemaal installeren. En uiteindelijk ben je dan uitgekomen bij GTA 5. Uh, ja natuurlijk ja, ik heb de groen of niet. Even kijken, was de foto van de politie al beantwoord. dat ah, die heb ik per ongeluk beantwoord. Ja, voor uh, ik, ik skip wel een paar vragen, maar heb je een, uh, een auto? Ja welke? Nee, dat heb ik niet, dus ja dat uh, ja, kan ik wel beantwoorden, sorry. Uh, p -p -p -p -p welke school heb je gezeten? Ja, dat blijft privé. Dat is jouw droogbaan, wat wil je laten worden? Ja dat is eigenlijk toch wel uh, uh, ja, ambulanceverpleegkundige. Welke 1, 2, Oh, hij Oké, okay, we zijn weer terug op de post en we gaan er meteen wel verder. Uh, even kijken welke en twee vind je het gaafst. alles bij elkaar vind ik de uh, ja ik vind deze wel echt heel gaaf in het echt ook van uh, ja in uh, gelderland midden dan arnhem en zo dus deze in het echt vind ik het gaaf maar de audi a6 ja van de politie ik ben zo'n grote audi fan dus dat blijft hem toch echt gewoon oké okay. uh, dan gaan we nog uh, wanneer ben je begonnen films maken was geloof ik 13 augustus 2000 uh. nee ja 12 augustus 2013 of zoiets, ergens 2 augustus 2013, in ieder geval augustus 2013 en weet ik omdat ik die vraag ook al vaker heb gekregen. Telefoon gaat weg, nee wacht, ik ga nog één, snel, één vraag snel beantwoorden, welke graphic mods gebruik je? Dat is make visuals great again, make visuals great again. Telefoon weg, we hebben een A1 persoon aangereden door een uh, voertuig op de golfbaan de sirene jullie gaven laatst aan maar ja zacht ik heb hem wel iets harder gemaakt oh hier staat een auto ik heb hem wel iets harder gemaakt ik weet niet of jullie verschil horen ja rechts heeft mij gezien dit is ook dit is dus ook de echte sirene die bij deze ambu hoort doorrijden, doorrijden, doorrijden, doorrijden, ruimte maken en nu besef je dat ik naar rechts moet en ga je doorrijden. Superman, die snapte net. En nu ga ik even volle gas hier over de golfbaan scheuren. Blauw gaat uit, oranje gedaan, aan, groen is dat. Blauw gaat uit, oranje gedaan, met groen, blijkbaar. Groen gaat uit, oranje staat aan. Allee, dit was altijd zo de politie kwam dan ter plaatse en die stonden dan bij de persoon die haar had aangereden en dan um, vervolgens uh, um, verdwenen Oh ja trouwens die achterdeur kunnen geloof ik niet open dus ik weet niet of dat goed gaat we zijn ondertussen aan het bekijken hoe we met slachtoffer gaan dan ga ik door um, uh, met vragen en ja, met welk voertuig wil je nog graag lsp de vaart spelen ik denk dat ik op dit moment elke voertuigen die ik zou willen wel heb een arm, gebroken arm gebroken been oké okay. dat heeft slachtoffer dus die gaan we dan nu met zo'n vacuüm uh, ja niet matras maar zo'n vacuüm ding om de arm uh, gaan we dat uh, soort spalk oké okay, goed je mag me maar meekomen we gaan A2 richting het dichtstbijzijnde ziekenhuis even kijken of ze nu stopt. Nou ja, nou, dat kan wel, alleen de deuren kunnen niet open. Goed, ondertussen, dus wij A2 daar naartoe. En dan ga ik door. Vind je het leukst aan YouTube? Um, aan YouTube zelf, of aan YouTube filmpjes maken. Aan YouTube zelf vind ik ja, de afwisseling die je hebt qua ja, vlog, ja ik dan die ik in mijn abonnees heb. Vlogs en dan niet van Enzo Knol enzo. Maar ik, ik volg meer de Amerikaanse of de Engelstalige vloggers zoals John Olsen. Die vind ik echt te gek. En daar houdt het eigenlijk al bij op. En Jan Willem volg ik dan wel. En uh, ja, dat is dan wel leuk. En uh, ja, zelf van YouTube, gewoon ja, de film. Weet je, ik zou niet meer kunnen gamen zonder op te nemen. Ik ga dit niet voor mijn, ja, het klinkt heel raar, maar ik ga dit niet voor mijn lol doen. En ik doe het nu wel voor mijn lol, omdat ik het super leuk vind. Maar ik ga niet deze mod super serieus spelen als ik niet ben aan het opnemen. Dus ja, dat vind, ja, snappen jullie? oké okay, hoe ben je op je dag gekomen In youtube beginnen heb ik al verteld ben je 19 jaar oud en de rest van de vragen die ik boven zie ik er ook vier staan skip ik dan met hoe oud ik ben wat was je vroeger je favoriete speelgoed geen games? ja Playmobil, sowieso Playmobil er waren mensen lego boys en er waren mensen Playmobil boys en ik was altijd Playmobil wat wil je laten bereiken qua werk? al beantwoord. antwoord, vond je basisschooltijd leuk? ja achteraf wel toen was ik er klaar mee want toen wou ik echt naar de middelbare en toen kreeg ik huiswerk en zo en toen dacht ik weer, basisschool is gewoon thuiskomen en gamen. Dat was gewoon te leven. Het leven. Je weet zelf toch. Weejo. Hé, hey, uh, we gaan door. Een keer met de Belgische politie. Ja, komt helemaal goed. Maar voorlopig nog niet, want ik heb nog geen voertuigen. Uh, ik krijg allemaal dingen binnenkort doorgeshield van iemand. Uh, heb ik wel... Ja, waarom ben je begonnen? Heb ik, heb ik beantwoord zo een keertje. Weer vrijwillige brandweer. Ah, ik crash je. Zo, daar zijn we weer. En inmiddels slachtoffer afgeleverd. Bla, bla, bla, bla, bla we gaan hierheen en we gaan verder ik geloof dat ik op het einde nog net liet horen van toen je 10 was wist je toen al dat je op ambu wou ja zeker wist ik dat al want ik zeg het echt al heel lang en dat kan uh, iedereen bevestigen of ja iedereen die mij kent die zegt ook van ja dat heb je altijd al gezegd dat je dit wou gaan doen hè? dus ja dat klopt hey uh, wil je ja, wil je met de lifeline trauma helikopter ja zeker komt er binnenkort aan als je niet online staat mijn vraag is heb je huisdieren of mag deze vraag niet zeker mag dat wel ik uh, heb twee katten ja, ook oh, goed. Oké, okay. en dan gaan we nog even een vraagje pakken. Leuke video, dat is een vraagje. Maar dankjewel. hoi ga misschien nog een keer met Rijsberaden. Ja, komt goed. Um, wat is jouw mening over Fortnite? Ik heb het nooit gespeeld, maar dan ook nooit. Ik vind PUBG wel heel leuk. Uh, Player Unknown Battleground. Dat heb ik ook niet, maar dat heb ik wel vaker dan gespeeld. We gaan nu naar persoon wederom aangereden door een voertuig. Pak nog één vraagje. Wat zou je van GTA vinden als je echt in Nederland zou kunnen rijden? Dan leg me mijn telefoon neer en dan ga ik daarover praten tijdens de spoedrit. Want ik zou dat wel super tof vinden. Uh, gewoon dat je rotondes krijgt. En uh, kruispunten zoals je ze in Nederland hebt. Of normale stoplichten enzo, et cetera, et cetera. Uh, dat, dat heb je in GTA namelijk nou niet. Rotondes kun je alleen maar van dromen en GTA. En ja, als je dan GTA Nederlands zou hebben, dan zou je waarschijnlijk Amsterdam hebben. Dan zou je waarschijnlijk ook niet zo heel veel rotondes hebben, want ja, Amsterdam, hij ja, heeft vast wel genoeg rotondes. Maar dan ook gewoon dat je hartje centrum Amsterdam zou hebben, met, oh, op, met gevolg dat je dus echt gewoon uh, door die smalle steegjes van Amsterdam zou kunnen scheuren. Dat zou ik super tof vinden. Al is het 100 euro, dat betaal ik ervoor als ik weet het. Nou, moet ik wel zeggen, als het 100 euro zou zijn, dan ga ik eerst kijken bij mensen of het ook goed is stel van mensen nemen daarmee op, video's mee op en ze zeggen echt van ja, super tof. Dan heb ik er echt wel 100 euro voor over. Uh, ja, maar het komt toch niet. Het is Amerika. En dan na Amerika zal uh, eerder eerst Londen komen misschien of gewoon een, een andere stad. Maar zeker in Amsterdam. Oeps. Ja, van maar om. Kan ik eroverheen rijden. 100 achter plaatsen. We gaan een kijkje nemen. Ik vind niet te plaatsen. Het is nog 1.2. Of het is flink omrijden. Ondertussen. Het is van rij door. Ondertussen ga ik door. Ga dan dan roleplay spelen. Uitroep teken. Nee. Ten tweede. Hou je mond dus. Of je ja, niet hou je mond dus. Niet jij persoonlijk. Maar je moet niet mij commanderen want daar ben ik echt een beetje klaar mee dat mensen dat uh, zo doen en dan kunnen mensen zeggen dat ik ben aan het janken om alles maar leren wat respect of zo mensen van ga dit doen gaat dan doen je moet dit doen je moet dat doen kun je niet gewoon vragen wil je alsjeblieft den dan roleplay spelen of wil je alsjeblieft met de ambulance of uh, die ligt trouwens onder water, dus als hij niet al dood is, dan gaat hij nu al dood. En ik vind het heel lastig om zo naar het slachtoffer te kijken. Ik heb de T ingedrukt. Ik het dood is. E dead. Ja. Uh, dus ja, vraag gewoon normaal of vraag niks. En dat ja dan zeg ik, dan commandeer ik jullie nu eigenlijk ook. Dus zouden jullie alsjeblieft. Maar dan alsjeblieft. ...ook normale vragen kunnen stellen. En dan op een nette manier. Ik weet zeker dat je thuis ook niet tegen je moeder zegt. Je moet nu gaan koken. Ja, misschien wel. Dat doe ik zelf ook. Sorry. Nee, maar goed. Uh, ik ga lekker al vragen, want de slachtoffers overleden is verdronken. De reanimatie heeft geen zin. kan ik ook niet uitvoeren. Dus uh, we gaan door. En uh, dan ga ik... Uh... De X dan krijg ik wel een melding van de politie, maar dan is deze melding in ieder geval afgerond. Wat voor een Wat denk je dat er over 50 jaar is? Is de volgende vraag, ik denk dat dat wel een brandweer, dat de brandweer dan wel heel uitgebreid is. En dan uh, ja, misschien zelf blussende voertuigen, maar ik weet echt niet wat ik over 50 jaar kan verwachten. Hoe vind jij het om Alice Peter te spelen in plaats van echt echte agent te zijn? Ik ben sowieso geen echte agent. Ik denk dat de echte agent wel super gaaf is. En, maar ook heel veel dingen die je niet wilt meemaken en heel veel haat krijg je. Maar uh, ja, dat lijkt me ook wel tof. Maar dat zijn dan alleen de dingen uh, waarvan ik zou zeggen uh, dat zijn de positieve dingen waar ik dan aan denk. En ik denk dat er ook heel veel negatieve dingen aan zitten. Maar politie is niks voor mij verder om te doen qua opleiding enzo. Zou je graag in het echt politieagent wil zijn was de volgende vraag? Ja daar heb je antwoord wel. We gaan trouwens zo naar een A1 melding persoon of ambulance is nodig. Meer info onbekend. Nog een vraagje van de weg. je lievelings lievelingsbrandweermerk, bijvoorbeeld DAF in Mercedes, et cetera. denk ik Mercedes, omdat ik wel een paar vette Mercedes, TS ken, Amsterdam, Limburg-Zuid heeft Mercedes. Plaatsen oranje en groen staan aan. Goedendag, hallo. <coughs> Vertel me eens. Oh. een gebroken ribben en een gebroken been. Oké, okay, meneer, ga we nemen een Dat ziekenhuis. Stapt u vooral in? En dan gaan we voor onderweg nog uh, een vraagje. Ja, Wat is je favoriete ambulance in game? recht voor je neus. En uh, welke brandvervoerder vind je het mooist in real life? Nee, ja, ja, die uh, TS van. Uh, nee, die TS van Rotterdam vind ik ook wel heel gaaf. En de TS, de, die van Amsterdam bijvoorbeeld, vind ik wel heel mooi. Ik heb een leuke vraag, Nee, wat van jou zorgt ervoor dat ik zou kijken Ja, deze video misschien? Werden? je gaat kijken omdat je wilt weten of je vraag erin voorkomt. Is het verplicht om jezelf tijdens een staande houding te legitimeren, ook wanneer er geen goede reden is voor een staande houding? Ik zou sowieso, je mag altijd vragen... Uh, als de politie naartoe komt van hey, kun je kun jezelf legitimeren. Mag je altijd vragen van ja zeker. Of dan begin je al gewoon van ja zeker kan ik. Of nee kan ik niet, want ik ben nog geen 14. Uh, want onder de 14 hoef je, je ID niet bij te hebben. Maar ga nooit meteen een discussie van Wa waarom wil je mijn ID hebben? Doe normaal jongen, je hebt helemaal geen recht. Ga gewoon even vragen wat de reden is van de staande houding. En zelfs met een uh, algemene controle, dat zullen ze dan wel eens tegen je zeggen, mag het geloof ik. Uh, t -t -t -t. Vind je zelf LSP Diva leuk? Ja zeker vind ik het leuk, anders speel ik niet zoveel. Uh, wat wil ik Je nog bereiken? Ja, oké okay. ja, uh, Is je opleiding voor ambulance al bijna afgerond? Nee nog lange ver, lange na niet. Ik moet nog naar de spoedeisende hulp een opleiding gaan volgen, daar nog werken, dan nog uh, ja dan moet ik zeker nog uh, vijf jaar werken en dan nog een opleiding tot ambulance verpleegkundige. Dus dat uh, zit er nog allemaal aan te komen. Wat voor PC heb jij? Ja, dat staat allemaal in de beschrijving. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet zelf samengesteld. Uh, hoe lang blijf je spelen? Totdat ik echt zeg van, jullie zijn niet meer aardig in de reacties. Dat zal niet zo snel zijn. En tot ik gewoon geen tijd of geen zin meer heb. Wanneer komen de andere meldingen? Ja, ik weet het. Ik, uh, ik zoek heel veel uh, call-out packs. Maar ja, ik vind ze niet altijd even goed. Wil je ooit de 1 miljoen aantikken met YouTube? Nee, ja... Het is leuk meegenomen, maar ik ga niet nu zoveel video's maken tot ik door tot 1 miljoen. Dat zal zeker niet uh, uh, gaan gebeuren. Als je, de, als je bij de politie zou zitten, welke afdeling zou je het leuk vinden? Ja, noodhulp gewoon. En hondengeleider en DSI. Lijkt me wel heel gaaf. Uh, oh god. Ja. Q&A misschien een leuke uh, toevoeging aan een game. En dan noemt hij allemaal lijst op met dingen... Uh, die ik in mijn game moet zetten, dus eigenlijk is het geen vraag. Maar dat zijn wel allemaal dingen die ik heb. Rijt, 1. En de laatste vraag, niet de laatste vraag van vandaag, maar de laatste vraag voor deze melding. Als je een game zou moeten kiezen, uh, ik kijk al niet meer, dus moet hem even uit mijn hoofd. Voor één dag. Welke zou het er zijn? Fortnite, Minecraft of GTA? Ja, ik speel Minecraft of Fortnite sowieso niet. Oh. Dus ja, dan blijft GTA over. Oh, krasje. Sorry Justin. Nou, ah, politie is ook te plaatsen. Um, ja. Wij lopen naar binnen en ondertussen ga ik dan nog eens kijken. Geen haast, je moet niet zelf chaos gaan creëren. Uh, als je mis... ja komt goed. Jo, uh... verendig onderzoek hoe je verendig speelt. <laughs> Wat? Ah, uh, oh, hier. Hoi. Oh, dit is de reanimatie. Ja, hey, ja, oké. Okay. Dankjewel collega. Vind het leuk om YouTube-video's te maken of is het een beetje druk? Nee, ik heb het tot nu toe altijd onder controle. Het enige nadeel voor jullie is dan dat ik uh, uh, niet altijd uh, up-to-date ben. Dus bijvoorbeeld als ik nu zeg ik hoi en jullie horen die hoi pas over drie weken denk ik. En dan kun je wel zeggen van ja waarom upload je of zeg je dan niet gewoon hoi een week van tevoren en upload je dan. Maar dan ga ik het nooit voor elkaar krijgen om uh, om de twee dagen een video te gaan uploaden. Dus ja, het is een beetje, jullie moeten het soms mee doen tot ik dingen zeg die drie weken terug, of die drie weken oud zijn. Of nog ouder. Uh, ben je al eens een keer met Jan Willem mee geweest. Dat vraag je drie keer, achter elkaar. Uh, nee, ik heb het wel een keer met Jan Willem afgesproken, het is er nooit van gekomen alleen. En ik weet niet of Jan Willem het nog weet, en Jan Willem heeft ook heel veel verzoeken, dat weet ik ook. Hij had me echter een keer gezegd van ja na de Dutch YouTube Gathering is alweer vorig jaar. Dus niet. Wat ligt hier? Een dode kat? Of gewoon een slapende kat? Ik wil een kat? Uh, Jan Wilmer heeft ook oh, heeft het wel een keer dan uh, volgens of gezegd van ja kunnen we regelen en stuur maar na de Dutch YouTube Gathering van 2017 bericht. Uh, heb ik gedaan, maar geen reactie gekregen. Dus ik ga niet vol spammen. Het houdt gewoon even op. Wij gaan even vehicle fixen ja, we moeten natuurlijk wel spik en span naar onze post rijden. En ondertussen ga ik weer wat vragen voor jullie beantwoorden. En dat is... Uh, 12 .5 wat vind je van de nieuwe politie Audi A6? Nou, ik denk dat ik daar wel duidelijk over ben geweest dat ik die super vet vind. Uh, rijden en kijk, als je niet bij de ambi gaat, welke baan zou je dan wel doen? Ja, een spoedessende denk ik. Een beetje iets in acute zorg ofzo. En als dat allemaal niet meer mag, ja politie heb je ooit een plugin gemaakt voor lsp die van? Nee, ik ben echt slecht ik kan niets kennen hoeveel video's heb je een taal gemaakt scheet hier bij oh dat ja ik denk iets van 326 dan op mijn kanaal staan of dat was in ieder geval laatst 326 uh, dat kunnen er nu iets meer zijn laat zeggen tot daar ja er zullen nog wel een paar privé video's tussen zitten zitten maar niet veel dus ik denk ongeveer zoveel video's uh, zou je ook een andere spel op kanaal willen spelen? Ja, nee. Ik weet echt, ik ben nooit iemand die andere spellen leuk vindt. Ik, ja. Misschien ooit nog eens, zeker wel. Als ik een leuk spel vind, dan komt hij hoor. Zou je als het nu nog komt bij de politie Marge C gaan? Ja, als ik iets anders in elkaar zat en zo, dan zou ik wel bij de politie willen gaan. Dat lijkt me wel gaaf. gaver dan de Marge C. Uh, de, de, de... waarom gebruik je altijd gewone auto's en je gedownload de auto bijvoorbeeld porsche omdat ik meer van het realisme ben en ik denk dat ik daar ook wel een paar mensen bij mee heb bereikt zodat doordat ik niet hier door rood scheur ja, ik scheur wel eens door rood natuurlijk omdat ik nu denk van ja, het duurt me te lang dus ik rij even door maar ik ga niet overal op knallen ik schiet niet meteen mijn met hele magazijn leeg bij een melding waar het niet nodig is um, ja, en dan heb je misschien wel uh, mensen, ik noem verder geen namen, die dan, um, die dan meer abonnees hebben, omdat mensen, omdat hun een grotere en andere doelgroep hebben, omdat hun het wel leuk vinden dat ik hier met 300 km per uur op het kruispunt afscheur en uh, iedereen aanrijden dat ze niet voor me aan de kant gaan, maar ik ga liever gewoon snelheid eruit, vrije ruimte zoeken en ja, veilig en realistisch over het kruispunt. Kijk, hier, auto maak ruimte voor mij. Rustig hier doorheen en niet tegen hem opknallen, Als hij naar de kant gaat Links achter de vrachtwagen kijken ik kijk of daar niks komt En hier tussendoor En zo kun je ook van over En dan heb ik misschien wel uh, uh, Dan heb ik misschien wel minder uh, abonnees Omdat mensen denken van je bent saai Maar dat boeit me dan niks Ik weet niet wat de vraag was Maar uh, je hebt je antwoord Ah oh ja waarom ik niet Ja dus ik vind ook een politie Politie Porsche vind ik ook oh, Onrealistisch of een politie tesla of een politie uh, Ferrari. Ja weet je dit is wel een keer leuk voor een keer, maar nee. Uh, de, de, de, de, de, de, de. Op wat speel GTA 5? Ja, op computer het kan niks anders. Ik krijg nog steeds een vraag of op de Xbox kan op de PlayStation 4. Ah oh, dat was mis jongen. Ah oh, nee, dat kan wel raak zijn. Nee dat kan niet. Uh, wat vind je de leukste game? Ja GTA 5. Of Call of Duty. Ja, Call of Duty speel ik ook niet. Dus GTA 5. Het zand is hard. Dus we kunnen over het zand rijden. Ga we weer met de... Ja, ik ga nog niet zo je vraag of, Je vraag, vraag zeggen. gewoon niet eens eens reactie afmaken. Het is gewoon een... Ja, het is wel een verzoek. Maar ik heb het er net al over gehad. We zijn te plaatsen. blauw blijf even aanstaan. Ondertussen lopen we er een. Wat voor schepijs vind je het lekkers? Ja weet je, soms heb ik hier echt van die smaken waarvan ik denk van jee. Of jee, dat is wel lekker. Dus wat had ik laatst nou? Zo'n chocolate chip cookies ijs. En Nutella ijs had ik een keer. Oh dat was ook wel lekker. Woon je België of Nederland? Nederland. En welke auto kiezen voor de GTA? Voor de politie mag alke merken. Oh, ik moet wel geen meer. 2, 3, Oké, overleden. Goed, dat waren de vragen. Uh, ik ben er echt snel doorheen gevlogen. Ik weet niet, ik ben waarschijnlijk al 20 minuten zeker bezig met uh, de video. Uh, dus ik zou zeggen we gaan nog één melding pakken. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Goeie, Dit is officieel geen uh, ambu-melding. Het ziet er ben natuurlijk ben wel uit als een ambu-melding, maar het is een politiemelding, dat, dat weet ik. Dus die gaan we niet aannemen. Maar uh, ja, normaal heeft deze mot wel, sorry, tot er nu alleen maar aanrijdingen zijn. En dat vinden jullie waarschijnlijk ook saai, of ja, saai in de zin van geen afwisseling. Maar normaal heeft de mot wel afwisseling met hersenbloedingen, persoon kortademig, um, een B-rit ertussendoor. Maar nu is het alleen maar persons struck by vehicle. Sorry daarvoor. We gaan even nog een melding krijgen en dan ga ik deze super vette ambu weer terug op de post zetten. We zijn er wel niet gekomen, dat is altijd wel een goed teken. Dat is in ieder geval ambulance nodig. Little Soul, soul respond. Nee, dan kunnen we A1. Alles staat stil, ja. We zijn wel dicht bij de bos, dus kunnen we daarna... Met, oh nee, we moeten natuurlijk naar het ziekenhuis rijden. Uh, nee, de vragen zijn in ieder geval uh, er doorheen. Er waren best veel reacties, maar ook dus heel veel dezelfde vragen. Hoe oud ik was, wat voor werk ik doe. Dat zijn allemaal vragen die ik heel veel heb gekregen. Dus daar heb ik één keer antwoord op gegeven. En dan voor de rest, uh, Zie ik daar geen reden toe om iedereen te antwoorden te beantwoorden. Wie wat de maar. Hallo! Oh, die zakje manier. Op een schaal van 1 tot realistisch zou ik hier omhoog kunnen gaan als ik zo naar de zijkant kijk. Ik denk dat ik er niet tegenaan rijden. Nee. Dus.. Oh. Het had gekund. Of het heeft. Het kunt. Het kan. Het kunt, wou ik zeggen. Het kan. Hoppa. Waarom zet ik groen aan? Dat is niet nodig. Het is één slachtoffer, geen groot incident. En ze iemand hier begint te schieten ofzo. Goedemiddag. Ik ben Wim, ambulance. Oh dat is Wim trouwens. Voor de mensen die hem nog kennen. Met EP menu. Check it out. I want to start wat heeft mevrouw broken leg broken arm typisch heb ik vandaag pas drie keer gehad of zo mevrouw kom maar mij, we gaan naar het ziekenhuis ik heb u gespalkt oftewel even in de vacuümmatras matras gepleurd nou ja we gaan maar naar hospitaal U mag instappen zit u al ja ze zit zullen we een a1 naar het ziekenhuis gaan want ze is ernstig ziek en de harten doet het niet meer omdat ze een gebroken been heeft dus we moeten echt met toeters en bel naar het ziekenhuis. Over realisme gesproken. Nee, dit is natuurlijk een A2 indicatie. Of uh, wat wil dat zeggen. Het is uh, een reden tot A2 naar het ziekenhuis te rijden. Maar ik denk dat het dadelijk gaat crashen. Mocht die crashen, bedankt voor het kijken. Want ik ben geloof ik... Oh nee, ik ben één keer bij het ziekenhuis aangekomen. Nu ook. Afkloppen. Goed. Oeh, daar even een van andere sirenen tussendoor. Zo, wij zijn te plaatsen. Mevrouw lekker door elkaar geschud. Mensen bedankt voor het kijken. We hebben een heel toffe video gevonden. En een heel toffe ambulance. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En ik zeg ciao. Adios. Neem dan mee. Doei.